Hoi! Zo, ik ben even lekker tegen een boom gaan zitten, zoals je ziet. Heerlijk! Want ik heb net even heel hard aan mijn bedrijf gewerkt. Ik heb namelijk een wandeling gemaakt van zo'n 8,5 kilometer. En tijdens die wandeling heb ik mezelf een vraag gesteld. Van wat is mijn volgende stap in mijn bedrijf? En tijdens die wandeling heb ik, ik heb een notitieblokje. Kijk, hier. notitieblokje meegenomen. En daar heb ik eigenlijk alles opgeschreven geschreven wat, wat me opviel. Dus op een gegeven moment was er een, een bordje dat zei iets, er uh, stond iets op. Ik kwam uh, bepaalde wegen tegen, ik kwam bepaalde dat het overwoekerd was en dat het ergens anders weer niet overwoekerd was. Ik kwam koeien tegen die in de stal stonden te stinken. Ik kwam koeien in de wei tegen. Nou, er gebeurde van alles en ik heb het gewoon opgeschreven. Dus soms dacht ik, hey, dit geeft me wel een bepaald idee al en de andere keer dacht ik, ik weet echt niet waar dit over gaat. En dadelijk ga ik dat eens even teruglezen en misschien morgen en misschien volgende week of volgende maand nog een keer om daaruit de informatie te halen. Om de informatie eruit te halen van ja wat, wat wil dit nou mij nou vertellen, waarom ben ik dit tegengekomen. En, en, nou, dat is dus een manier voor mij om uh, met mijn bedrijf bezig te zijn, om mijn bedrijf uh, te managen eigenlijk. Om met nieuwe ideeën te komen. Ik heb al een paar uh, ja, nieuwe ideeën gekregen. Ik heb een idee voor een blog ga ik daar dadelijk misschien wel schrijven of morgen. Ik heb een idee voor mijn webinar wat ik volgende week gegeven, mijn eerste engelstalige webinar. Dus hij heeft het al heel direct wat opgeleverd. Maar daarnaast is het dus ook gewoon heel interessant om te kijken van wat het aan indirecte, intuïtieve informatie heeft opgeleverd. Nou, ik zou zeggen, ga ook lekker op pad. Het, wordt, het, is, het is het seizoen van het mooie weer. Hè? En, en zelfs met slecht weer, dan kan je ook nog heel veel op pad gaan. Daar haal je ook heel veel informatie uit. Ga lekker op pad. Neem een boekje mee, schrijf alles op wat je tegenkomt. Probeer het niet meteen te begrijpen. En dan. Uh, ben ik benieuwd wat dat jou oplevert. Je mag het hieronder in de comments achterlaten.